Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar F-hoeken. Laten we beginnen met de volgende situatie. We hebben twee lijnen en deze lijnen die lopen evenwijdig. Deze lijnen worden gesneden door een derde lijn. Zo ontstaat een snijpunt P met vier hoeken P1, P2, P3 en P4. En we hebben nog een punt Q en ook hier hebben we vier hoeken. Q1, 2, 3, en 4 Laten we eens kijken naar hoek P3. Wanneer ik deze hoek nu verschuif naar boven, dan zien we dat hij precies past op hoek Q3. En omdat hoek P3 precies past op hoek Q3, zijn deze hoeken even groot. We noemen hoek P3 en hoek Q3, dat noemen we F-hoeken. Waarom noemen we dat F-hoeken? Nou, met een beetje fantasie zien we de letter F. Vandaar F-hoek. Dus we zien, hoek P3 en hoek Q3 zijn F-hoeken, oftewel ze zijn even groot, en dit noteren we als volgt. We zeggen, hoek P3 is even groot als hoek Q3, en we noteren er altijd even achter waarom dat zo is. In dit geval omdat het een F-hoek is. F-hoeken hebben we niet alleen maar wanneer we precies een letter F hebben. Wanneer we een letter F maar dan een spiegelbeeld hebben, ook dan is er sprake van F-hoeken. Namelijk in dit geval hoek Q2 en hoek P2. Ze dus kunnen zeggen hoek P2 is even groot als hoek Q2 en ook dit is een F-hoek. Wanneer we het figuurtje helemaal om zouden draaien, zouden we ook nog op de kop dan wel ook een F kunnen vinden. En we zien, hoek P1 is even groot als hoek Q1 en ook dit is een F-hoek. En net zo, ook hoek P4 en hoek Q4 zijn F-hoeken. Laten we eens naar een voorbeeld gaan. We hebben de volgende figuur. We hebben driehoek PQR. We zien dat hoek P109 graden is. Hoek R is 45 graden. En verder is nog gegeven dat PR evenwijdig is met lijnstuk ST. En de vraag is nu, bereken hoek S2 en hoek T1. Laten we beginnen met hoek S2. Nou, een belangrijk gegeven is dat PR en ST evenwijdig lopen. Want wanneer twee evenwijdige lijnen worden gesneden door een derde lijn, dan kan er sprake zijn van F-hoeken. In dit geval is dat ook, we zien hier de letter F, en dit betekent dat hoek S2 even groot is als hoek P. Dus we kunnen noteren, hoek S2 is even groot als hoek P, en van hoek P weten we, die is 109 graden, Oftewel hoek S2 is ook 109 graden. We noteren er even bij waarom dat zo is, omdat er sprake is van F-hoeken. Gaan we naar hoek T1. Wanneer ik kijk naar hoek T1, dan zie ik dat hoek T1 samen met hoek T2 een gestrekte hoek vormt. En we weten een gestrekte hoek die is 180 graden. En ik zie dat hoek T2... Een f-hoek vormt met hoek R. En dit betekent dat hoek T2 even groot is als hoek R. En met deze gegevens kunnen we hoek T1 berekenen. En dat doen we als volgt. Hoek T2 is gelijk aan hoek R, oftewel 45 graden. Want hoek T2 en hoek R dat zijn f-hoeken. Ik weet ook dat hoek T1 plus hoek T2, dat is samen 180 graden, want samen vormen ze een gestrekte hoek. Nu weet ik dat hoek T2 een grootte heeft van 45 graden, dat hebben we net aangetoond. Dus ik kan u zeggen, die hoek T1, die is dan 180 graden, min die 45 graden van hoek T2.